Hoi, welkom in onze nieuwe, nou ja, zeg maar gerust studio. Uh, we hebben sinds kort een kleine studio gebouwd in mijn eigen kantoor en nou ja, daardoor ziet het allemaal nu net even wat gelikter uit. Mooie kleuren van ons logo op de achtergrond en nou ja, uh, alles staat precies picobello afgesteld en ingesteld uh, mede dankzij ene Piet Matheson waarvan ik een, een videotrainingscourse heb gedaan om nou ja, deze filmpjes nog weer een stukje beter te maken. Maar waarom doe ik deze filmpjes eigenlijk? Nou, Voornamelijk om jullie te informeren. Ik zit natuurlijk in het IT-vak en wij maken een heleboel mee. We komen een heleboel tegen, we horen dingen uit onze branche. En ja, het is gewoon niet voor iedereen. IT is gewoon niet een heel makkelijk onderwerp. Anders zou iedereen het doen, denk ik dan. Ieder zijn vak. Schoenmaker blijft bij je leest. Wij zijn heel goed in wat we doen en verdiepen ons daar ook in. We graven ook echt in op de stof. We lezen ons in, we zorgen dat wij op de hoogte zijn van de laatste trends. En zo is bijvoorbeeld Cybersecurity echt wel een belangrijker wordende onderwerp. Een mede-ondernemer van mij die bij ons in het kantoor ook werkt, Joke, dankjewel Joke, heeft mij geattendeerd op een krant, de kop van Steenwerkenland. En daarin stond jawel op pagina 2 een kop met als volgt de titel. 5,7% meer cybercrime misdaden in Overijssel, Steenwijkerland in de top 3. En daar schrik ik een beetje van. Steenwijkerland, waar Steenwijk natuurlijk onder valt, in de top 3. En dan doe ik even snel een quote. Ook het afgelopen jaar is het aantal meldingen van cybercrime gestegen... ...namelijk met 5,7% in opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Inwoners van Almelo werden het vaakst slachtoffer. Op de tweede plaats staat Steenwijkerland. En dit blijkt uit onderzoek van vpngids.nl op basis van politiecijfers. Van mei tot en met oktober, uh, dit jaar werd in Overijssel 512, nou ja goed. Maar Steenwerken landt dus in de top 3, eigenlijk zelfs op plek 2. En dit gaat natuurlijk om cijfers van alleen maar consumenten. Nou ja goed, dat zijn niet alleen maar, hè, maar er zullen hier vast ook bedrijven onder vallen. En ja, dat is gewoon zonde, dat moet veel beter kunnen. En ik denk dat het ook veel beter kan. Er zijn een boel dingen die je kan doen. En nou ja, denk voornamelijk ook bijvoorbeeld aan zaken als multifactor-authenticatie. MFA, zoals wij het heel vaak afgekort noemen. MFA zorgt gewoon voor die extra laag laagbeveiliging. Alleen een gebruikersnaam en wachtwoord is niet meer genoeg. En zeker niet wanneer je geen wachtwoordmanager gebruikt. Of nou ja, op een andere manier zeg maar, sterke wachtwoorden gebruikt. En alleen een simpel gebruikersname wachtwoord is gewoon te zwak voor bedrijfskritische applicaties. Een passwordmanager kan de oplossing zijn. en Denk dan bijvoorbeeld aan producten als uh, Keeper, uh, uh, Bitwarden, LastPass, OnePassword. Um, Dashlane is er ook nog, maar die is wel heel erg gericht op consumenten ook. Er zijn gewoon oplossingen die je kan gebruiken en ga iets gebruiken waarmee je, je sterke wachtwoorden kan genereren. Daarnaast multifactor authenticatie. Weet je, Microsoft 365. En Google Workspace hebben allebei de oplossing om een multifactor authenticatie in te stellen op je account. Zodat mocht iemand jouw gebruikersnaam en wachtwoord weten, dat het niet zomaar gehackt kan worden. En ja, weet je, de hoeveelheid extra werk die, die het vergt is niet zo hoog. Je, je pakt je telefoon, je, je klikt op, op goedkeuren of in wat wij in heel veel gevallen instellen is een, een cijfer wat je over moet nemen van je scherm. Je vult het cijfer in, je drukt op goedkeuren en je bent erin. Uh, geen moeilijke dingen, geen mailtjes die je weer moet achterhalen met een, met een pincode erin of wat dan ook. Uh, geen sms'jes, vooral geen sms'jes want ook die zijn te onderscheppen. Uh, nou ja, zo, uh, zo kom je in een heel eind. Maar kom op, 5,7% dit is echt in de top 3. Het gaat wel heel ver. Uh, ik hoop gewoon dat er meer bewustwording komt. Meer bewustwording op cybercrime. Het is een hele lage... Uh, ...drempel om te stappen van, nou ja, legale burger naar cybercrimineel. Uh, iedereen kan tegenwoordig echt letterlijk, er is, er is ransomware, hè. je hebt natuurlijk gijzelsoftware... ...die ervoor zorgt dat je uh, een pc op slot zet en dan los geld eist voor het weer openen maken van de, van de pc. Um, er is letterlijk ransomware as a service. Ransomware as a service. Denk er even over na. We hebben natuurlijk heel veel gebruik van software-as-a-service... ...wat ook nou ja, weer zo'n mooie term is binnen de IT. Daar hebben we er al genoeg van, maar goed. Software-as-a-service houdt natuurlijk in zaken als een Exact Online... ...of een eh, nou ja, Microsoft 365, Google Cloud Workspace. En dan heb je Ransomware-as-a-Service. Er zijn hele criminele bendes die zich focussen op het maken van ransomware. Wat ze dan doen is, die verkopen dat weer aan andere cybercriminelen. Die cybercriminelen breken in op computersystemen, versleutelen de boel met die gestelde ransomware en daarna kunnen ze hun handen ervan aftrekken. Vervolgens wachten ze op nou ja, het geld dat eventueel binnenkomt via die ransomware bende, die dus verder de betaling afhandelt en zelfs jawel, echt klantondersteuning heeft. Je kan letterlijk gewoon in een chat springen met die gasten en zelfs er zijn verhalen van dat er onderhandeld wordt over de hoogte of uh, ...over wat ze wel of niet met die data gaan doen. Want ook de data wordt vaak meegenomen richting die bende... ...zodat ze dat weer kunnen gebruiken als een tweede soort van gijzelmethode... ...of eigenlijk als afpersing. Het is gewoon een hele enge, uh, hele enge situatie. En ik hoop gewoon dat vooral met bewustwording er een heleboel opgelost kan worden. Nou ja, um, nogmaals, ik schrik een beetje van top drie. Uh, Steenwerkenland in de top 3. Ik schrik daar een beetje van... Ik hoop gewoon dat we met z'n allen wat bewustwording kunnen creëren. En nou ja, mocht je nou nog andere vragen hebben of je weet niet helemaal wat je moet doen, stel de vraag onder in de comments en dan kan ik daar gerust antwoord op geven.